Sweet, sweet Belgium. Uh. Mm -hmm. We zijn lang nog niet rond met alle internet van België. Heb je deel 1 nog niet gezien? Klik dan hier, of in de beschrijving of zo, uh, naar versie 1. Want daar leg ik ook al uit: van als je een echte Belg wilt worden, dan moet je deze video zeker gezien hebben. Ik kan leven. Ja? Oh, ja. Dat nieuws dat ik doe. Ik kijk op mijn gemak, wandelen. Wat bleef? Zes. Nog zes kilometers. leeg. Godverdomme. Dat is het liefste wat ik doe hè. op uh, mijn gemaakt. Godverdomme! Godverdomme! Godverdomme! Contrast is echt. <laughs> godverdomme van de flink. Tomatverdomme. dan. Ik weet nog toen ik in de scouts zat, deden we ook zo'n uh, tweedaagse. En op die tweedaagse hadden wij één telefoon mee, want we mochten geen smartphones meenemen kregen we zo één telefoon mee, zo één Nokia-baksteen. Wacht, zo. Zo'n telefoon voor moest er iets fout lopen dat we hen toch zouden kunnen bereiken. En er stond daar zo één nummer op. En bij ons was het batterij ook gewoon plat, omdat we heel de tijd dat nummer op repeat hadden staan en heel de tijd aan het wandelen waren en dan gewoon dat lucha aan het meezingen waren. Druk dan de riemen. Godverdomme. Eigenlijk zijn wij niet van licht. Ja. <laughs> neef en nicht, is dat legaal? Ik wist echt niet dat dat mocht. Dat mag tussen va, neef en nicht. Is niet zelf, dat niet samen dat ze incest? De eerste gaat. Uh, ja. Haar, haar moeder en mijn vader is uh, broer en zus. <laughs> oh. Ja, eerlijk. Die reactie dat hij heeft. Joh. Ja, dat mag. Yes. En jullie ouders hebben jullie nu weer elkaar gehaald? Nee. Dat is voor real. Allee, Waah wow. Mag dat inderdaad? Nee. We hebben wel veel chance dat on ons bloed niet zelf is. Ah ja, ja. ja. Is... Anders, anders lukt het anders lukken. Anders lukken niet. Ja. Jullie hebben dus ook kinderen gestaan. Ja, drie. Waaah. Oké. Oké. Kijk, 2020. Alles kan. Nu naar mijn ouders. Mijn ouders aan bezoeken. En dan een Pitahon en een pint gaan drinken. En dan een Pitahon en een pint gaan drinken. En mij hoeft dat niet te zijn? Dat was de dude. <laughs> dat was de dude die in ons land als eerste corona had en die terugkeerde naar ons land. Die had dus super lang in quarantaine gezeten. En ze vroegen hem: wat is het eerste dat je gaat doen in België? Een goede pita eten en een pint drinken. <laughs> Ik ben zo happy. Dat ik hier de sfeer kan opsnijven, Want het is het eerste jaar dat ik geen kerstmis gevoeld heb. En als ze komen. En als ze schieten. Sterven moeten we toch? Sterven doen we toch? Dat is toch waar? Dood gaat het toch. We blijven toch niet? Our positive vibe. Er zitten nog goede mensen tussen. Het is niet allemaal van pief, poef, paf en dood. hè. Van pief, poef, paf. En dan is het kwestie van je mondmasker nog goed aan te doen. Uh. Uh. Ja, dat denk Ik ja. heb toch de indruk dat mijn oren te groot zijn, ja. oh, maast. Ik heb, dit al, ik heb dit ook al een paar keer gezien. Ik heb er zelf op gereageerd al. Um... <lacht> Kijk ja, dat is een blunder. Kan voorkomen. Maar die man, Koen Geens, is wel de man die verantwoordelijk is voor de aankoop van de mondmaskers in ons land. Dus um... die vrouw naast hem is ook zo. <lacht> ja, ja. Ja. Perfect, perfect. Nee. Het enige harde aan heel die situatie is gewoon dat J.K. Rowling hem heeft gesteund op Twitter en zei van I got your back, mij zou het ook overkomen, no worries. Die man in het nieuws ook op het einde zo van... Oh, Geen probleem. Geen probleem. Geen probleem. Neemt hij ook de trappen terug naar boven op een roltrap. Die guy is passed out. Beter heeft hij goede vrienden die voor zich zorgen. Geen probleem, geen probleem. Geen probleem. Onderwijs experts. Ja. Meneer de Lotestaal, ik ben uw kotsbeu. Zwijg! Zwijg, weg, alsjeblieft, gaat. zwijg! Ik ben uw kotsbeu. Ga met uw, met uw haatdragende zever, ga buiten. Zwijg en laat mij uitspreken. Zwijg! Zwijg! Zwijg, jij zwarte rakker! Zwijg! Zwijg, jij bruine rakker! Zwijg! Zwijg en verplinkt de kop je praat daar! Rustig, hè? Mevrouw de voorzitter. We zijn dus de leiders van ons land. hè? Als niet kan België! Wat ga je vandaag nog allemaal doen? Ik ga zeker nog. op. op die. Uh, op een kindje slaan. <laughs> Wat ga jij nog doen? Ik... Een kindje slaan! <laughs> dat zijn zo die guys die later naar vijven gaan en gewoon naar vijven gaan om mensen in elkaar te slaan. Ja, is een lippen en daar in mijn lottenberg. zitten? gooi je lippen, dat kun je gewoon niet vreemd worden ja ja de geschiedenis achter die video is wel anders die man was gewoon rustig aan het slapen in zijn auto en de politie tikt op zijn rijt en zegt van yo hij mocht hier niet slapen en dan uh, alcoholtest is veel te dronken maar ja laat die man keer gewoon rustig in zijn auto maar hij is fucking dronken logisch dat hij zulke dingen gaat doen hij was niet eens aan het rijden snapte laat hem gewoon rustig in zijn auto uitslapen misschien dat hij geen slaapplek wat moest hij doen op straat liggen hij was niet aan het rijden, snapte. This truck, this truck weighs 15 tons. Ik weeg 100 kilo. this is soft ground. I do not drive hier hè. Hard ground. Ik, zelf, ik kan zelf ook mee rijden daarop, geis hè. You can pass, sir. Daarop, geis. Hey, you don't fucking tell me what to do. Pass, oh, als je zulke hey, dingen ziet, denk je toch echt ben me... Waarom I ben ik een pelle? What to do, hè? Geen man op nee. Kijk. Geen man op nee. There's a lot of people. A lot of people think cyclists are fucking idiots. And you are proving it, sir. There's more than a meter here. You can pass. Ale, come on, up. Ale, hop, come. Ale hop. Ale, come on, hop! As if that's his home is. Alley, just go, young It's Friday. It's weekend. Come on, let's go. Come on, come on, come, come, come. No no no no no come problem Look hey. at you, you go in there I'll, I'll fucking take you down eh? Oh kick now is getting serious you Take your fucking hands off my feet. World hey. star hip hop Yeah Call come on it's Friday man Yeah up the Friday Friday I hij moet ook zien. Begin er, begin er al, Kom, ik maar, het zien. Hij moet keer zien. Hij moet het zien. Hij moet het zien. Hij moet het zien. Hij moet het zien. Hij moet het zien. Hij moet je zien. Hij moet het Hij moet je zien. Hij moet het zien. Hij moet het zien. Hij moet het zien. Hij moet het zien. Hij moet ik zien. Hij moet ga ik Hij moet het zien. Hij moet het Hij moet Hij moet Hij moet Hij moet Hij moet Hij moet zelf aan het Hij moet Hij moet Hij 2020, hier lag gewoon niet mee. Die op de van Ligma. Die ben ik even niet mee. Dat... Ik weet, voor de mensen die het niet doorhebben, dat is de burgemeester van Samson en Gert. Sorry, ik bedoel natuurlijk Samson en Marie. Die gast is ook gewoon in het echte leven een burgemeester. Dat ga je moeten vertellen, want op het moment dat u nog niet weet wat Ligma is, kan dit. Nee, ik weet het niet. Het grote is, Ligma is een term van millennials en betekent Ligma-balls. En dat was waarschijnlijk in een livestream, in een Facebook-livestream of iets. En ja, daar hebben ze gewoon als een trollen en vraag van Yo, kent je lukma Huh? Ligma? Ligma-bals? ligma <laughs> Mooi. Goed gedaan. Goeie bal, gasten. goeie bal. eh hey, vol straat, Janit. Zo niet. Dat wordt met niet. Een handbakken stoel. Haar <laughs> <laughs> <Er> lach. <laughs> Wat een vettig lachje. Zal ik hier nog een visnummer kunnen doen, getiteld, je mag naar huis gaan. Dat klinkt toch echt als urbaanus. Ik ken echt totaal niet de background van die video, als je hem na doet of niet. But it's kind of funny doe. Alles goed zwakke. Zwaakke. Zwakke. Zwakke. En daddy don't know what we are speaking now. And so, I know you are thinking. Oh, wat about speaking? Wow, gast, mensen zijn zo slecht in Engels in ons land. Ik denk dat deze generatie van ons dat totaal niet meer heeft. We talking is about each other, because otherwise he cannot he heard everything. And there some things we want to have private for us on our own. On our own, better. En know we are looking forward to have another. Vlaming die iets wil uitleggen aan anders stalen, dat is. You want the baby. Yes, but not, not I don't know when. You want a baby? Yes. Oh, maar het kindje klapt. Ja, inderdaad, dat snap nee, nee, nee, je nee. nee, toch? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Het was over je kindje. Maar anders en het toch? Nee, nee, het was over Branco. Hè? Ja. Dat de client hier is nu vandoor en dat hebben we verteld. Ja. Maar anders niet. Anders niet. Heb je genoten? Het was wel lekker. Het was wel lekker. Als ik dat woordje mag gebruiken. En waarom niet? Altijd. Dat was een, een Amerikaanse en ze, ze kent dat woordje zeer goed. Dus. Het woordje lekker kenden ze. Lekker, absoluut. absoluut. Dat was fantastisch. Ja, dat is wel jouw voorspelling dat de Belgen de finale halen. Inderdaad, dat is geen probleem. Geen probleem. Beetje probleem, ja. Dat is geen probleem. Hey, en uh, drink je zo'n dag als vandaag. Hè? Drink je dan nog een pintje of uh, sla je dat over? Altijd in een puntje, ja, voor België. En mij hoeft dat niet te zijn. Ik weet niet wat die guy heeft uitgestoken met de Amerikaanse. Met die Amerikaanse. Maar uh, het zal lekker geweest zijn. Pardon. Voilà, tot zover de internet internetgekkies van vandaag. Kijk, als je, nu, als je nu nog steeds niet weet hoe je een echte Vlaming moet zijn, dan uh, weet ik het ook niet meer. Hè. Dan, ja, uh, yeah, I don't know. Ik denk dat dit echt de key is. De key naar het snappen van een Vlaming. Fuck yeah. Check dat. Wauw, je wordt een keer een gameplay channel. Woe. 16. Nee. Mooi. Oké, okay, dat was voor deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot de volgende maar weer. Wow.